Wij zijn de familie Gamijn. Familie Gamijn. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Koken met Papa. We gaan vandaag brood maken. Oh, wacht. Dit is helemaal geen koken met Papa. Hey, dat is helemaal geen koken met papa. Hey, welkom bij uh, vlog 2, uh, deel 2 van de Efteling. En We zijn vandaag in Efteling en vandaag zijn de Jumbo dagen. Nou, wij hebben gewoon geboekt via Bosrijk. Maar vandaag zijn er dus ook allemaal mensen die naar Jumbo Bosrijk gaan. Ja, vandaag uh, staan we in het Lavelaar. Bij de mannen die het lekkere brood bereiden. We zijn weer bij een nieuwe dag. Familie Romein, Efteling Vlog, deel 2. We gaan even Brian achterna. Brian! We hebben een heel stout kindje die weg was gelopen. Waar ging jij heen meneer Romein? Wil je daarheen? Jij zag de draaimolen, maar ja, we waren hier kwijt. Ga maar daarheen. Ga maar daarheen hoor. Ga gaan we naar de dreimolen. Oh, wat doe je nou? We gaan je naar heen? Waar ga heen? Hé, nog een paardrijster. Ja, een paardrijster wil erop. Oh, daar zetten hem stil. En wil die, die ruiten nog erop? Daar gaan we weer. Dat werkt niet hoor, mama. Nee, nee. <laughs> dan gaan we zo weer verder lopen? Wij waren lekker als eerst in het park, hè? Hallo. Hallo. Toen, hebben Toen hebben we lekker niet gefilmd. Maar dat gaan we morgen wel doen. Om half elf zijn wij al in het park. Die drukke dagen. Ben je eraf? Nou, dan gaat papa er ook af. papa er wel in mag hoor. Ik weet niet of papa er wel in mag. Papa? Ja? Papa? Ga maar lopen. Ja, papa mag er ook in, zie ik. Kijk. Papa? Nou is die groen. Papa. Je hebt getoverd. Papa! Hé, hey, de bel. Daar ja, gaan we. Ja, Daar gaan we. Brian, waar zit erin? We gaan snel gaan! Ooooooh! Jaaa! Oh, dat was het alweer Brian! Gaan we naar de uitgang? Hey! Goed zo Brian. Wat hey. zie je? Kijk dat zijn kikkers Brian. We ziet het toch anders uit dan ik kever vanochtend. Ha? Ik zei niks. Nee, je zei wel wat. Jij zei wat? Nee, jij zei wat. Dat is een vieze vetvlek. Waar? Op mijn scherm. Weet ik. <laughs> Wie staat er daar? Ezeltje, strijk je. Ja, kom je hem even? Gaat je hem even? even? Mama heeft hem gevangen. Nou ja, zou je handschoen aan doen. Hier is mooi. En het maar dat kan niet meer ik heb Kom, gaan wij het Het toch nog Brian. Ja. Nou, we hebben hoorde hier nog muts, hè? Jij moet hem ook nog hebben. Morgen moet papa en mama weer een broodje inox. Nou, uh, het is inmiddels twee uur middags, maar ja, wij zitten gelukkig op Bosrijk. Dus wij gaan even lekker een middagpauze houden. Brian gaat een dutje doen. Lekker naast papa zitten, hè? Nee? Oh ja. En dan gaan wij uh, misschien vanmiddag nog even terug naar de Efteling om uh, lekker te happen, lekker te eten. Papa, dus, uh, ja? Is daar een treinbaan? Dat is een treinbaan, hè? Nou, we zien jullie uh, straks uh, weer terug. Ja, kom maar. Gaan we gaan het daar toveren. Gaan we daar toveren. Een zwierlijke zwaai. Ja. Gaat die uit? Mama is voor jou een mooie zwembroek van Jokie aan het kopen. Ik moet even op mama wachten. hè? Anders kan mama het huisje niet in. Wil je hier even kijken bij Klaas Vaak? Hier zo gaat Klaas Vaak sprookjes vertellen. Zullen we even kijken hoe laat dat is? Kom eens. Want hier worden de sprookjes door Klaas Vaak verteld. En hier is het zwembad. Hier is Klaas Vaak. <middelijne> Daar. Is het een beetje donker, Brian? Ja. Want waar zijn wij nog steeds? In de winter, Efteling. Doe maar even toveren, We gaan gewoon toveren, mama. Eens afkijken. Moet je oma sturen? Met mijn oma samen? Ben je moe? Gaan we even rijden? Gaan we dan eten? Ja. Ja? Uh. Draaien! Oh, we moeten de bocht om, hè? Stuur mee, schat. Draaien, draaien, draaien! En weer recht zo, hè, daar. En weer recht. Recht! Recht! Ja! Het is nu te grappig. Ja, er rijden, Dan En we die kant op. Jij ja, sturen. sturen. Sturen, sturen, sturen! Sturen! En jij wilde dat ik dit niet zo even Tristo wilde zeggen. Dan zeg ik dat over jou. Dat jij helemaal bang in die bocht wordt. Dus. Uh... Dat is een geluk, dat heb jij goed gereden. Hé, hey, was jij dat die zo goed net hebt gereden? Ja. We gaan lekker eten en daarna gaan ja. we terug naar het paard en gaan we lekker zitten. Wauw! We gaan even de mensen zeggen, tot morgen, tot de volgende vlog. Doe maar een dubbele groep.